Ook jonge mensen kiezen bij de bouw of renovatie van hun woning tegenwoordig er vaak voor om natuurlijke materialen te gebruiken, omwille van hun duurzaamheid en authentieke uitstraling. Een parket maakt daar onmiskenbaar deel van uit. Rovere Parket biedt de perfecte oplossing. De Rovere-collectie van La Legno is namelijk een parketassortiment gekenmerkt door zijn stabiele, lange en brede planken met een eikenhouten toplaag van 3 mm dik. E die zijn er in vele kleurtinten en afwerkingen volledig gestyled naar de actuele interieurtrends en ook nog eens voor een betaalbaar budget. Vandaag stellen we de Muscat aan je voor. Dat is een parket met een zacht rustiek karakter. Het licht element krijgt de vloer door de opgevulde knopen in eikenhout die bijzonder elegant in het hout opgenomen zijn. En onze vakmensen die vullen ze namelijk stuk voor stuk zorgvuldig op met een vulpasta samengesteld uit echt eikenhout. En die zorgt ervoor dat de knopen prachtig deel uitmaken van de plank en laat toe de kleuraspecten van alle latere behandelingen op te nemen. De kleurbehandeling en de perfecte balans tussen de natuurlijke kleur van eikenhout en de warme kleur van een coating in natuurolie maakt deze vloer echt af. Of je nu een parket zoekt voor een vintage interieur of eerder een strakke look ambieert, wel de muscat die garandeert jou de juiste sfeer. En de verzorging van je vloer, die is ook heel simpel. Bekijk het zelf maar in het filmpje over het onderhoud van geolied parket.